Dit is iets unieks, unieks in de wereld, uniek voor Nederland, uh, dat ik hier uh, zeg maar een bijdrage kan leveren. We zeggen wel eens intern, de hardest part is, not, uh, is niet de satelliet, maar het grondstuk wat eigenlijk uh, noodzakelijk is om het netwerk te laten opereren. Met onze start-up cultuur en start-up denken hebben we gewoon veel risico gelopen. Wat we met Hyper doen is, is fantastisch.